Mijn naam is Petra Flikweert, orthopedisch chirurg in het Haga ziekenhuis. Ik ben hier werkzaam sinds 2017. Hiervoor heb ik een, uh, mij verder gespecialiseerd in schouder en elleboog in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ik behandel mensen van alle leeftijden met peesproblemen, instabiliteit, uh, slijtage en ook breuken. Het mooiste aan mijn vak vind ik om per patiënt te kijken wat de beste behandeling is. Soms is er geen kant-en-klare oplossing voor een probleem en dan hecht ik er veel waarde aan om met goede voorlichting te kijken wat de beste behandeling is voor de patiënt.